Hey Jochies, vandaag even wat anders. We spelen een uh, spelletje genaamd Sniper Elite 4. In deze game speel je als een sniper. Meer hoef je niet te weten. Oh ja, deze beelden kunnen al schokkend worden ervaren. Ik moet eens even taggen. Ja, zoals bij dat muur. Oh, uh, zo taggen die is er. Nou, doe maar eerst gewoon op. even soort taggen en daarna kan je lang. Zo. Moet ze schieten? Nee. Nee, wacht je wel, ze komen hierheen. Uit nee. hoofd. Volgens mij links van je zijn ook.. Uh... Moet ik hem schieten? spotten dus spot hem eerst even. Ja, ik heb hem al gespot, kijk maar. Ja, nou, doe maar. Oh, er is nog iemand achter. Moet ik hem schieten? Ja, nou, doe maar. Maat, dat is toch in het hartje? Oh. Oh, damn, full! is een maag in! Lekker! Oké, okay, wacht, dan pak ik die even. Overblown. Pak pakken die erbij. Ja, jezus. Daar waar kwam die? Oeh, vol door zijn maag. Wat Niet al jaren. Oeh, daar ging ze kaaki, hoor. Oh, kaaki is dood. Hoe is hij niet neer? Oeh, rechts door zijn schedel. Nee, door zijn oog ging hij volgens mij. Volgens mij door zijn schedel hoor. Waar ging hij door zijn oog? Dat was een officier. Oh, nice. Naar beneden. Boah, ook recht door zijn schereltje. Heerlijk. Oh. Ze hebben me vanaf daar gespot. Doe zo. Dan heb ik hem in elk geval gevraagd. Oh, daar zitten er heel veel. zit jij daar kutte in jong? Hij is niet neer. Oké okay, wacht, laat ik even persoontjes gaan taggen. Hier de, recht, de recht. Oh, oh die boort alles gewoon. Oh. Oké, okay, reload even snel. Ook nog maar 11 kogels na dit. Weet je of je kogels met. Wat, hoe is dat geen kill? Nee. Ik denk als je niet lang genoeg wacht, dan gaat de kogel niet snel genoeg. <laughs> oké. Okay. Ja, kill. ook gewoon recht door zijn longetje. Kijk die XP erbij komen. Die guy daar zit er nog steeds. Dat is echt... Ik, uh, misschien wat nadat nou je deze gozer dood hebt. Ah shit. Helemaal scheef. Elf kogels in totaal nog. Wat uh, Drieko. I'll do this with my... <laughs> M'n pistooltje deed hem gewoon. Uh, ik denk dat het handig is als ik op die brug ga staan. Nee, Aangezien niet. ze daar allemaal van komen. Nee, het lijkt me niet handig. Pas als het, past, is het een beetje clear is. Oké, okay, het is nu clear. Zie, Kijk maar op de map. Ik kijk wel even met Als er mijn veren kijken zo. Ja, dan is het kleur. Oh, die zitten hier binnen. Nou dan komt hij maar binnen dan krijg je een mes voor zijn kop. Een moment. Meeleen hem dan. Nee, ik zie niks. Dat kan gebruiken. Epic ladder. Zie je dan die kluis? Ja, zo. Luger, dat is een uh, pistool. Meenemen? Ja. Oh, die toch. Hoe ziet die eruit? Oh nee, dat is een uh, SMG. Oh, oh nee, een pistool. Lugers, also pistool. ja oh, daar oh. goed guys bedankt voor kijken deze video vond je het leuk ik niet doei